Yo hoort eens kijken, je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Andreas en vandaag ben ik, nou, zo lang, terug op Mytopia. En je vraagt je vast af, Andreas, waarom ben je terug op Mytopia? Een paar redenen. Heel veel mensen waren dat ik terug op Mytopia ging. En dat ik het even ging proberen. En eh, het is gratis. Dus ik kan gewoon, ja, je kan gewoon voor altijd gratis spelen. In ieder geval, jongens, ik hoop dat jullie het een kans geven. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Jullie zien nu het eerste uur uh, dat ik ooit op Mytopia heb gespeeld. Uh, sinds de grote stop van mij van over een jaar geleden. Dus ja, eh. Um, ik hoop dat jullie het leuk vinden. We braken het direct weer in, want ja. Waarom niet? <laughs> en uh, jongens, abonneer op mijn kanaal en join me Discord. <laughs> laten, we naar de, naar de, laten we naar de plek gaan toen ik, waar ik vermoord ben. Waar ik alles verloren. Ik heb vandaag al geslaagd met een wapenslot. I don't fucking care. Ik wil naar de plek gaan waar ik <laughs> dood ben gegaan een jaar geleden. Hey, hey, ik moet ik moet een voelen. Waar ik oh, al mijn oh. rijkdom verloor in één klap. Oh, omdat, ik, ik, omdat ik mooi. Uh, omdat ik famous was. Helaas. Uh, Kredeel. Inderdaad. Ja, inderdaad, was. De kaap. My friends. Moet je me geld betalen? Nee, dat is gratis. Oké, okay. echt geen Hey, Nee, X Julia! Oh mijn god, daar heb ik nog mm. een video mee opgenomen zonder dat zij het oh. wist. En toen. Oh, zei ze dat ze mij ging bannen van de server. <laughs> oh, goed. Oh, goed. Leuk. Ja, dat is echt heel tof. Ik wil VOG. Oh, hier is de Julia. Met... Ik pak die zat, hier. En hier is het ZX of nee, dat is iemand eerst Gering. Nee. Oh, yes. oh shit, heeft ze nou een wapenstok van? Oh nee. nee dat is een camera gezet. Ik, ik heb geen zin om, op... om opgepakt te worden Neil. Hoe doen jullie dit? Is er nou iemand in? Inbreken in de tuin. Easy games. Oh, mag niet. Hé, oh. oh, Ja, ja, als je nee een fout zong, je bent dood. <laughs> je <laughs> <laughs> ik ben nog een Ik ben balon. Hoe heb jij een witte naam? Ik ben de, ik ben de stof. Ik moet niet volgens <laughs> me 18 voor, zegt dat is een stap <laughs> Ja, sowieso, hé, dat? Die is Shaniria, joh. Dat is een stap, dat, dat, dat is een oude vrouw, Dat is 4,54. We gaan stoppen met mijn account, joh. Ik ken niemand van zijn modder, die dus je op Ja, maar dat is gewoon cool, weet je. Dit Lola. Witty, ze zit op Eagle account. Die is Lola. Oh. <laughs> Catfish. <laughs> oh, Oké, okay, we moeten nu helemaal naar rechts. Let's go. Ik herken het nog de plek waar mijn mountebank rijden is gestopt. Let's go. Oké, okay, jongens, let's go, lopen, naar boven. Oh hier. No, nog een verplegen. Oké, okay, dus dat was niet de hoogste verdieping, Het was de verdieping daaronder. Oké, okay, één verdieping naar beneden, let's go. Hier was het, jongens. Hij died hier. Eigenlijk moeten we Hij died hier. Let's go. Op oh, deze plek precies. En. Is het ook? ook? Smikkelkaas. oh mijn god, wat gebeurt hier? Dan gebeurt hier Oh my god, oh my god Eh uh, wilde mannen Oh mijn god, daar worden hier mensen geslagen Eh uh, yo uh, Smikkelkaas, Leuk dat je er trouwens bent En <laughs> <And> sub <laughs> Oh mijn god Ik ben gestoken door een... Oh my god Oh my god Eh uh, wilde mannen Oh mijn god, daar worden hier mensen geslagen. Uh, yo uh, smikkelkaas, leuk dat je er trouwens bent. <laughs> en sub. <laughs> dus dan zou je echt maar je tip. tutorial, zou je je... Uh, je... Pimpels, ...pimpels en geld krijgen. Maar je moet hem wel voor het eerst spelen. Bijvoorbeeld je speelt mijn toepie en dan uh, krijg je niet uh, die 2, 2k of pin half k Nou, hier stond Barst een oude gebouw, het ziet er heel anders nu uit. <laughs> Spreeg oh. naar beneden en dan in de koopwapps. Deal. Ja, ik wil je eraf. <laughs> oh. <laughs> vast kant. No, ik zit <laughs> <laughs> Nee, doe. We gaan inbreken, we gaan inbreken. Ik ga inbreken. <laughs> oh, dit gaat nu al fout, jongens. Oh. Vlutje zit vast. Ik zit vast. Huh? Nee, joh. Ah, je nee, kan er gewoon uit. Is er een gat in. Nee, koe, koe, Je kan hier op. Ik kan hier op. Ik je hier. Zo kan je komen opkomen, bij mij. Ja, dat je, is Oh my god. <laughs> <laughs> dat, dat gaan we even uittippen. Oh, wat? Hij faal. Klik titel, opgepakt door politie. Bro, ik vraag me aan jullie of hij nog even mij wilt oppakken. Bro, ik zeg wel gewoon, als hij hier politie aankomt, zeg ik wel van, ja shit, sorry. Dat is gewoon vast. Man. Ja, dat is goed. En hij heeft zo'n coin moet je zeggen. Hij heeft daar Nee nee jongen. Hé, hey, mijn vriend, een uh, andere vriend van mij zegt uh, tegen de politie. Doe het prison doe het prisoncoin. Hier staan de uh, bergers. <laughs> We moeten terug. Jee! Hij <laughs> kan niet uit die boe. We zijn wel terug, ik ga follow one op. Bro, in plaats van. Oh my god. <laughs> uh, fancy girl, fairy girl. There girl, go, be, be, ba ba ba ba, ba, ba ba, ba, Ze klinkt, Ze gaan ze heeft mooie juk voor jou. Ze heeft, ze heeft mooie juk voor jou gedaan. Bro, ik heb mijn bad pakken ja. aan. <laughs> schattenbout, uh, wat de hel is dat nu even dan? Hallo, Please. oh my... Ik heb niet zo'n echt uh, Je bent echt schattebout, I love you. Doei. Waarschijnlijk is het schattenbout ook weer... Ja, die keer is hier. <laughs> Gisteren vroeg ga je... Ja, ja, ja, ik, ik, ik word geforceerd. Help Chor Dit is Chor Chor Chor No way Chor Chorra Krijg knuffel, ik wil knuffel van Chorra Krijg oh. knuffel chorra. Ja kom, yes! Let's go <laughs> Let's go Het <laughs> is eigenlijk best wel tof om al deze oude mensen terug te zien Waarom is deze commuute zo huge nog steeds? Ja, maar ik heb het nou Haat ik? Minimaal Oeh! Het <gasps> is cool. De vijf, huidige stad oh, oh. Oké, okay, let's go. Let's go. Ja, Mike, even nou. Ik heb geen vog. Ik heb geen vog. VVG, oh, dan moet je afvragen aanvragen bij de politie, maar dat duurt al 24 uur. Het is geen oh my god. VG. Dankjewel voor het kijken naar dit video. Het is nu twee uur snacks, dus ik kan niet meer te laat praten. Maar dankjewel, als je het hier hiertoe hebt gehaald bij de video. Heel tof. Volgende video wordt heel grappig, want dan ga ik mijn vogel ophalen. En daar sta ik voor een enorm grote verrassing. Dus jongens, um, yeah. dankjewel. Laat zeker een like achter. En deel de video. Yo!